Welkom bij een nieuwe video van Knutselen met Patrick. in de beschrijving kun je zien wat je nodig hebt voor deze knutsel. Bekijk het gerust voordat je de video verder laat afspelen. Je kunt altijd ook tussendoor de pauzeknop gebruiken als je denkt dat ik net even iets snel ga voor je. En dan kun je in je eigen tempo dat onderdeel van de knutsel afronden. Veel plezier! Voor deze knutsel heb je nodig diverse soorten papier, potlood... Stift, lijmstift, een hobbylijm of schoollijm en watten. Al deze materialen kun je, als je deze nog niet hebt, kopen bij bijvoorbeeld een Hema of een Action. Vandaag maken we een herfstnutsel met een boom, een paddenstoel en een slak. We beginnen met de boom. Je pakt daarvoor een leeg blaadje en een stift. Het lege blaadje leg je op tafel neer en je hand leg je aan de zijkant van het blaadje. Je pakt de stift en gaat met de stift langs je hand en al je vingers, zoals je op het plaatje ziet. Als je klaar bent, haal je je hand van het blaadje af en zie je dat je een boomstam hebt met takken. We gaan nu verder met het maken van de blaadjes. Daarvoor heb je verschillende kleuren papier nodig, bijvoorbeeld rood, geel, oranje of bruin. Dat zijn de herfstkleuren. Je schaar en je potlood. Je vouwt het blaadje eerst dubbel en legt de schaar op het randje van je vouw. Daarna pak je je potlood en omtrek je het oog van je schaar. Als je je lijntje nu over je lijntje heen, uitknipt... En het, het blaadje daarna openvouwt, heb je een mooi herfstblad voor aan je boom of voor op de grond naast je boom. Nu gaan we de paddenstoel maken. Deze maken we op hetzelfde blaadje als de boom die je eerder hebt gemaakt. Eerst maak je het steeltje met een stuk licht papier. Je knipt dit uit en plakt het op, op datzelfde blaadje van de boom. Daarna pak je een rond voorwerp, bijvoorbeeld een bordje en een rood papier. Het bordje of het andere ronde voorwerp leg je op het rode papier en je gaat het omtrekken met potlood. Daarna knip je het uit over het lijntje en je plakt het bovenop het steeltje. Daarna kun je met hobbylijm wat watten op de paddenstoel plakken. En zo krijg je een rode paddenstoel met witte stippen, om op heen en weer te wippen. Als laatste gaan we de slak maken. De slak plak je straks op je blaadje, op de boom of uh, op de paddenstoel, dat kan ook. Ik ga je nu laten zien hoe we die maken. Je pakt een blaadje, ik heb geel gebruikt. Daar knip je een lange strook uit. Dan zo, een lange strook. Aan één kant knip ik daar een punt aan. Zo. En aan de andere kant het staartje. Daarnaast ga ik hem aan deze kant een beetje inknippen. En aan de voorkant aan de andere kant. Let wel op. De voorkant en de achterkant moet je aan de andere kant knippen. Dan ga ik hem er omheen buigen. En doe waar hij in elkaar geknipt is, doe ik ze in elkaar. En zo heb ik een slak. Als je wil kun je er ook een rees slak van maken. En dan maak je aan de bovenkant hier nog een klein uh, streepje. En als je dan alles bij elkaar doet, dan heb jij... Prachtige herfsttekening of een, her, een prachtig herfstknutsel moet ik eigenlijk zeggen. Tot de volgende knutsel. Dankjewel voor het kijken naar een nieuwe video van Knutselen met Patrick. Laat vooral een duim achter als je het een leuk video vond. Uh, hieronder kun je ook nog een reactie achterlaten. En je kunt natuurlijk jezelf abonneren op mijn kanaal. En dan krijg je wat vaker video's van mij te zien. Voor nu, dankjewel voor het kijken en tot een volgende video. Tot ziens!